Hallo en welkom bij Palsmodel Trainstuff. Midden in de verbouwing toch nog tijd gevonden om uh, een opname te maken. Want ik heb iets gekocht. Um, het ligt hier nu allemaal een beetje door elkaar. Dit zijn twee uh, ontkoppelzijnen van Fleisman. Die werken met deze. Dit zijn ontkoppelaars die uh, aangestuurd kunnen worden... Vanuit uh, mijn software ligt. Leuk. Maar daar deed ik het niet voor. Het ging mij meer om alles wat hieronder ligt. Ik heb dadelijk een baan. En ik heb daar ook opstelspoor. En daar wil ik treinen op en af kunnen rijden. En daarvoor heb je nodig een heleboel wissels. En ik heb wel uh, wat wissels. Uh, kom. En ik heb al wat elektrische wissels ook nog eens. Maar niet al mijn wissels. Dus al deze hebben de Fleisman wissel ding eraan. Elektrisch besturing, wissel omzet ding. Inclusief deze Engelse kruising. Dus dat betekent dat ik dadelijk ergens heb liggen. Twee sporen waarschijnlijk. Wissel kruising. En aan de poot van de kruising. Kijken. Nog een wissel. En weer een. En nog een. Met elk een eigen aftakking dus. Naar een opstelspoor met aan het einde een stootblok. Zodat ik mijn treinen tenminste ...op het spoor opgeboren kan laten en daar ook uh, vanaf kan laten rijden om zo'n rondje te laten rijden. Dus uh, met name deze vind ik leuk. Het is niet kapot. Hoewel ik wel het idee heb dat hij wat vies is. Dit, uh, deze wilde ik vroeger altijd al als kind. Natuurlijk, wie wil het niet? Met al die dingen die we wegen. Ik heb er nooit één uh, gekocht. Dat was altijd te duur. Maar nu, uh, met deze, heb ik er toch eentje weten te bemachtigen. En die ga ja, ik gebruiken ook. Met de verbouwing loopt het inmiddels goed. Uh, alle slaapkamers hebben inmiddels een mooie kleur. De vloer komt er binnenkort in. Wow, ik denk dat als, uh, nou als deze eruit gaat, gaat de vloer er bijna in. Uh, we zijn nu bezig met uh, de wanden op de zolder te verplaatsen, zodat uh, de ruimte voor de treinbanen uh, flink groter wordt. Ik, uh, als ik het zo zie, denk ik dat er 6, 7, vierkante meter andere extra ruimte bij komt op de treinzolder, dus dat gaat helemaal goed komen daar. Meer ruimte is meer plek voor een baan. Alleen het zijn lange dagen hoor, omdat uh, allemaal uh, te bol werken. Maar goed, ik vond het toch een beetje zonde. Om al die weken niets te doen met, uh, met mijn YouTube kanaal. Dus ik doe het nu daarom deze even vlug tussendoor. Wat oh, het leukste wat ik heb. Waar ik er blij mee ben. En waar ik hopelijk binnenkort meer van laat zien. Dus uh, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer. Like, subscribe. Uh, laat commentaar achter. Deel met je vrienden, familie. Abonneer je kat. Het maakt mij niet uit. Ik vind het altijd leuk om wat te horen. Ho. Oh. Tot een volgende keer.